Kom eens. Hey. Jij valt er ook in. Kom maar. Oh. Nee, helemaal niet. Nee, nee. nee. Hé? Ja. Kom eens. Jullie staan het tenminste. Ja, dat vind je wel bijzonder hè, dat die man hier staat, Hé? Ja, dat wel bijzonder. Dat hier doen, hè. Nee, ik, ik heb zelf ook paarden paar... Ze mogen nooit te veel, dat weet ik. Maar één klein worteltje mag. Hé? Nou, wij hebben ook een podium die uh, echt speciaal vervoer moet hebben. En dan moet je er altijd bij blijven om te kijken dat die anderen het geniet niet gaat schelen. Ah, deze staan heel rustig. Hé, hey, kom eens.